Welkom allemaal, vandaag gaan we weer rekenen met letters, oftewel algebra. En dit keer over jullie favoriete onderwerp, breuken. En we gaan breuken vereenvoudigen. Hoe zat dat ook alweer met breuken vereenvoudigen? Nou, ik moest de teller en de noemer door hetzelfde delen Dus wanneer ik heb 12 dertigste, dan kan ik zowel de teller als de noemer, die kan ik delen door 2. Dus 12 dertigste is gelijk aan 6 vijftiende. Als ik nu goed kijk, dan zie ik 6, 15, zitten allebei in de tafel van 3, dus ik kan ook nog delen door 3. En ik zie dat 6 15 gelijk is aan 2 vijfde. Nou, nu kan ik de teller en noemer niet meer delen door hetzelfde getal, dus ik heb hem nu zo ver mogelijk vereenvoudigd. Nou, ik zie je denken, hé, hey, dit kan toch ook sneller. Inderdaad, 12 en 30 zijn ook allebei deelbaar door 6. En dit, ook dit is gelijk aan 2 vijfde. Beide manieren zijn goed, je hoeft niet het grootste stapje te pakken, je mag ook met tussenstapjes, als je maar zo ver mogelijk vereenvoudigt. Voor letters geldt eigenlijk hetzelfde. Ook voor letters geldt, als ik breuken wil vereenvoudigen, moet ik de teller en de noemer door hetzelfde delen. Ik heb 6ab gedeeld door 8abc, oftewel 6 keer a keer b gedeeld door 8 keer a keer b keer c, dan zie ik... In de teller een 6 en in de noemer een 8. Deze kan ik allebei delen door 2. Ik krijg 3 keer A keer B, gedeeld door 4 keer A keer B keer C. Nu zie ik dat in de teller en in de noemer wordt vermenigvuldigd met A. Maar dit betekent dat ik zowel de teller als de noemer kan delen door A. Dan hou ik over 3. Keer. Nou, a gedeeld door a is 1, dus ik krijg 3 keer 1 keer b. En in de noemer, ook a gedeeld door a geeft ook een 1, dus ik krijg 4 keer 1 keer b keer c. Nu zie ik in de teller en noemer nog een b, dus ik kan zowel de teller als de noemer ook nog delen door een b. En ik zie dat ik overhoud 3 keer 1 keer 1, gedeeld door 4 keer 1 keer 1 keer c. Nou, 3 keer 1 keer 1, dat is wel 3. En 4 keer 1 keer 1 keer c, dat is 4c. En we krijgen 3 gedeeld door 4c. Ik hoor je nu denken van, oh dit is wel een hele lange weg. de delen door 2, delen door a, delen door b. Kan dat niet sneller? Nou inderdaad, dit kan sneller. Hoe gaan we dit sneller doen? Ik zal het jullie laten zien. We hebben weer die 6 AB gedeeld door 8 ABC en we gaan deze vereenvoudigen aan de hand van een stappenplan. We gaan als eerste op zoek naar het grootste getal waardoor je de teller en de noemer kunt delen. Vervolgens gaan we kijken of er in de teller en de noemer gelijke letters zitten. Dus zijn er letters die in zowel de teller als de noemer zitten. En we gaan delen door het, getal, het grootste getal die we net hebben gevonden en we gaan delen door de letters die we net hebben gevonden. Nou, als ik dan kijk naar die 6AB, dan zie ik dat het grootste getal, waardoor de teller en de noemer deelbaar zijn, is 2. Namelijk 6 is deelbaar door 2 en 8 is deelbaar door 2. Zijn er nog letters die in zowel de teller als de noemer zitten? Ja, in beide zitten een A en een B. Oké, okay. delen door 2, 6 gedeeld door 2 geeft 3, 8 gedeeld door 2 geeft 4, A gedeeld door A is 1, nou ja, keer 1, die schrijf ik niet op. En ik heb nog een keer A gedeeld door A. B gedeeld door B. En zoals je ziet kunnen we die letters tegen elkaar wegstrepen. Wat hou ik nu over? Nou, in de teller heb ik alleen nog maar een 3. En in de noemer heb ik nog staan 4C. Dit gaat toch een stuk sneller. Laten we er nog een paar doen. Ik heb 9XZ gedeeld door 6XIZ. Het grootste getal... Waardoor zijn 9 en 6 deelbaar? Dat is 3. Heb ik nog letters die zowel in de teller als in de noemer zitten? Ja, een x en een z. Ik deel die 9 door 3, dat geeft 3. Ik deel 6 door 3, dat geeft 2. Kan ik nog letters tegen elkaar wegdelen? Ja, die x en die x streep ik weg. De z en de z streep ik weg. Wat hou ik over? Ik hou over een 3 in de teller en 2i in de noemer. Laten we er nog een paar doen. We hebben de breuk 14ab gedeeld door 7a. Ik zoek dus het grootste getal waardoor ze beide deelbaar zijn. En zijn er letters die zowel in de teller als in de noemer zitten. Het grootste getal, 14 is deelbaar door 7 en 7 is deelbaar door 7. Zijn er nog letters? Ja, in beide zit een a. Dus ik ga die 14 delen door 7, dat geeft 2. 7 gedeeld door 7 geeft 1. Die a's kan ik tegen elkaar wegstrepen, want ik deel ze weg. Wat hou ik dan over? Ik zie dat ik overhoud 2b gedeeld door 1. Iets delen door 1 doet niet zoveel. Dus wat hou ik over? 2b. Laten we er nog één doen. Min 8 pqr gedeeld door 4qr. Het grootste getal is 4. Immers 8 of min 8 is deelbaar door 4 en 4 is deelbaar door 4. Hebben we nog gelijke letters? Ja, we zien dat in beide een q en een r zit. Ik ga eerst delen door 4, dat geeft min 2. 4 gedeeld door 4 is 1. De Q streep ik tegen elkaar weg. Ik streep de R tegen elkaar weg. En ik hou over min 2P. Gaan we naar de volgende. 10X gedeeld door 15X. Nou, het grootste getal waardoor ze beide deelbaar zijn. Dat is 5. Ik zie dat in beide een X staat. 10 gedeeld door 5 is 2. 15 gedeeld door 5 is 3. Ik deel de X'en tegen elkaar weg. En ik zie dat ik overhoud. 2 derde. De laatste. 11 VW gedeeld door 33 UVW. Het grootste getal 11. Heb ik nog gelijke letters? Ja, een V en een W. 11 gedeeld door 11 is 1. 33 gedeeld door 11 is 3. Ik kan de V'tjes tegen elkaar wegdelen. Ik kan de W'tjes tegen elkaar wegdelen. En ik hou over... 1 gedeeld door 3u. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.